Een kijkje in het bos waar de uil woont. Kijk, hier lopen we allemaal mooi over een pad. Want hij heeft natuurlijk ook wel een beetje ruimte nodig om in de kast te kunnen vliegen. Hij heeft hier een heel mooi bos hoor. Daar kan hij echt mee vooruit. Voordeel is ook, maar al die takken, hopen, die hier liggen. Kijk, er zitten veel muizen onder. En dan die omgewaaide bomen bij die boomstammen. Daar kan hij veel vinden. 80 van wat hij eet... Het zijn muizen, maar hij pakt ook wel kleine vogeltjes hoor. Kijk, daar is de kast. Mooi hè? Nou, maar hopen dat er iets in komt. Doei!